Na de wedstrijd, uh, DVS uh, ter 1-1 gelijkspel. Peter Westerlink, uh, ja, wat, uh, wat heb je gezien vandaag? Hoe kijk je terug? Uh, ja, natuurlijk 1-0 uh, de rust in. Uh, ik denk dat we twee, drie uh, kansen weggeven. Nou, schiet zij er één van in. Vanuit een corner die we weggeven. Uh, ja, ik denk dat we de wedstrijd controleren. Niet heel veel kansen. hebben een paar goede kansen gehad. Hoewel, ik al met name van, van, uh, van Benjamin. Twee, drie schietkansen. Uh, nou, een beetje gelijkwaardig. Ik vond het iets beter als te leden. Maar een redelijk veldspel. Balverlies, gelijk druk erop. Uh, dus ik denk dat we het goed voor elkaar hadden. Ja, en dan ga je met uh, een achterstand de rust in. Tweede helft. Uh, te leden in principe geen kans meer gehad. En uh, wij uh, ja, vergeten een beetje om uh, iets meer uit te halen, denk ik. En dan een 1-1. Ja, zeker. Dit is wel een wedstrijd waarvan we gezegd hebben dat we nou, dat drie punten gewoon moeten. Uh, Vond ik ook eigenlijk thuis, die moet je gewoon winnen, wil je nog een rol van betekenis spelen. Dus niet in teleurstellen. maar tweede helft prima, ploeg gezien, hebben ervoor gestreden. Uh, we zijn vol voor de winst gegaan, maken een goede goal. Uh, ja, eigenlijk constante druk erop. Uh, Tariq en Tim, uh, echt de slot op de deur. Eigenlijk niks weggegeven. Uh, ja, en ik denk dat we uh, 4, 5, 6 goede kansen hebben gecreëerd. Uh, goed veldspel. Uh, nou ja, dat. Dus ik, eh, ook als, als trainer, maar zeker ook als voetballiefhebber. heb ik wel zitten genieten van mijn helftal. Uh, strijdplan, dat klopt. Uh, veel strijd geleverd met elkaar tot het einde. Uh, alles al gedaan. En ja, Telede, nou ja, die uitwedstrijd die verloren toen met 3-1. Het is echt een collectief, hè. het is lastig om van Telede gewoon maar... Daar wil je niet zomaar van, denk ik. Nee, echt knap hoe ze dat doen, uh, waar ze staan. Uh, met een jonge groep. Uh, dus ja, een compliment ook voor die trainer. Neem niet weg dat wij natuurlijk op een machtig waren vandaag. En ja, deze wedstrijd eigenlijk verdienen om te winnen. Maar ja, dat telt niet, het is gewoon één. Dus, maar wel tevreden over de inhoud, over werklust, over de kansen die we gecreëerd hebben, over de druk die we erop hebben. En over, ja, over het totale niveau wat we met elkaar gehaald hebben. En daar, zit, daar ben je eigenlijk naar op zoek als trainer, zeker ook in deze eindfase. Dus daar kun je tevreden over zijn. Nou ja, dat is ook niet altijd een garantie dat je wint. Dat blijkt me weer vandaag. Ja. Nou, en Ajax wint vandaag van Hoek, hè? dus die krijgen we volgende week. Er, van allerlei uh, spannende ontwikkelingen. Ik weet niet veel gekeken nee, heb hoor naar de de rust even snel dat uh, bij Excel. Ja, die hebben gewonnen. Lisse heeft ja, gewonnen. Ja, dat, heeft gewonnen. dat is ervoor. Die hebben we verloren. Okay. Uh, dus er gebeurt van alles, maar uh, ik Aj heb er nog van gezien. Uh, Ajax volgende week, hoe, uh, hoe kijk je daarnaar? Nou, een beetje, pakken. moeten we gewoon weer hier. Het was een van de eerste wedstrijden die daar speelde. Er is ondertussen best wel veel gebeurd bij ons thuis. Als je kijkt naar de ambities die we hebben. En ik denk ook wel de kwaliteit op het moment die we te toospreiden met elkaar. Ja, gaan voor volle winsten mag duidelijk zijn. Willen we nog iets van het seizoen maken, moeten we die drie punten zaterdag sowieso naar huis houden. En daar gaan we voor. Nou, mooi. We hopen op een hoop steun van de supporters en we hopen op drie punten volgende week. Dankjewel en een uh, fijn weekend. Fijn weekend, man. Dankjewel.